Waar zou u nou willen wonen als u op zoek bent naar een landelijk gelegen woning? Misschien bent u wel paardenliefhebber. Toch heel dicht bij het strand, op fietserstand van de Duinen. Maar ook van het centrum van Castricum. En ik mag u deze zeer royale woning daar aanbieden. De eigenaren noemen die hun paradijsje. Nou, dat is niet voor niets. Prachtige omgeving, prachtige woning. Zeer royaal. Met ondergelegen kelder en grote bijgebouwen. Nou, zegt u, dit is iets voor mij... Bel dan nou met HVMS op 0251 655086 en ik laat u graag de woning zien. Nou, <tossimus> hij is weer blijven hangen. Je uh... hebt geen telefoon bij toch ofzo? Ja. We gaan even Freak of Nature spelen. Doe mij die telefoon. Ik doe er niks mee, ik ga hem gewoon in mijn handen. Oh, shit. Zo. Vermoord jij de buurman even? <laughs> ik zie wat er gebeurt. Oké. Okay. Denk je dat dat is? Ik uh, wil altijd dingen uitsluiten. Ja, yeah. die gaat naar één streepje. Oké. Okay. Ja, nee. Ik heb maar nog... die ook. Zo. Maar wacht even.